Hallo mensen, leuk dat te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, lsp en morgen. En vandaag ga ik met de ambulance Outaris gemaakt door Ruben GTA Police Mods, op pad met de IMS Mods. Uh, allereerst moet ik even wat uh, kwijt en dat is uh, schokkend voor velen. Want uh, ik ben er echt gewoon aan het denken om gewoon helemaal te stoppen. En waarom nou? Omdat jullie weten dat ik de afgelopen video's wel... Uh, ja, gewoon zoveel problemen heb met mijn opnameprogramma. Uh, het, het opnameprogramma van um, wat ik nu gebruik, dus op dit moment ook, die geeft vaak gewoon tot ik um, ja dat ik uh, tot het beeld niet gelijk loopt met de audio. En tot de audio dan opeens um, ja, niet meer klopt en tot het beeld dan ook uh, doorschiet of vasthangt en de audio gaat dan weer ver. Ja het is heel raar. Um, dan heb ik OBS uh, en dat is ook een opnameprogramma wat vele mensen gebruiken maar dat geeft alleen maar lag bij mij en um, wat ik ook doe ik heb meerdere tutorials uh, gebruikt om obs uh, werkend te krijgen ik sta hier niet echt handig voor naar rechts te moeten gaan het is trouwens een A2 melding die we hebben iemand die is wat ziekjes um, en dus OBS is hem ook niet voor mij nu heb ik meerdere fixes geprobeerd voor GeForce Experience Werkt ook niet echt. Um, en tot slot heb ik.. Um, wat hebben we nog gedaan? Oh, dit staat nog aan trouwens. Uh, tot slot heb ik nu een allerlaatste fix geprobeerd. Uh, die Wandertje mij heeft gegeven. Dus ik hoop dat die werkt. Ik heb wel een kleine oplossing gevonden. Tot het audio meer, in ieder geval niet meer gelijk loopt. dag mevrouw. Uh, wat daarbij wel is, is dat.. Um, het beeld dan ook blijft vasthangen dus het beeld schiet opeens naar voren maar de audio die zorgt die herstelt zich en die blijft gelijk uh, dus dat kunnen we eventueel wel doen uh, en wat het is is dat um, even denken dat als dit niet werkt ja dan, dan, dan ben ik er echt helemaal klaar mee en het is het nadeel is dat is via handbreak en dat programmaatje dat uh, daar moet ik dus mijn videobestand in pleuren en vervolgens moet ik dan uh, best, moet ik dan uh, een of andere render doen dus met uh, constant frame per sec constant frame per seconde zodat hij zich herpakt qua audio en beeld kan ik best doen maar dat duurt dus wel een, een half uur per opname zeker als ik een kwartier lang wil opnemen zoals deze video waarschijnlijk en ja, dan, dan ga je zien dat uh... oh, nu het fout geloof ik ah, nee. dan ga je zien dat het super lang duurt voordat ik ja eerst doe ik gewoon editen, renderen klaar in een uur of zo. En dan ben ik al bijna twee uur kwijt. Goed, dat heb ik er in principe wel voor over. Um, ik heb dit verhaal nu zeven keer verteld. is geen grap. Nu zul je denken, het is de eerste keer dat ik het echt hoor. Ja, dat klopt. Want ik heb zes opnames weg moeten gooien. Eentje door lag, de andere door lag. Dan weer door GeForce Experience, dat gewoon verneukt was. Dan weer um, tot ik gisteren eigenlijk wel een hele goede opname had. En opeens kwam ik erachter tot ik een of andere rare setting had gedaan in mijn uh, GeForce Experience waardoor ik uh, als ik het zo opende zonder te editen hoorde ik alleen mijn eigen stem en niet het gamegeluid en gooide ik het in de edit programma, dus bewerkprogramma, hoorde ik alleen het gamegeluid en niet mijn stem dat was super raar uh, in ieder geval dit is mijn dag later een opname ik heb weer volle motivatie om door te gaan uh, ik praat in ieder geval heel veel wat wilde ik nou nog echt zeggen hierover? Ik moest nog één ding kwijt. Um... Ja, dat weet ik niet meer wat. In ieder geval, oh ja, kijk eens al deze drukte hier op straat. En dat staat ook wel in de titel. Want ik ga niet in de titel zetten. Ik wil stoppen. Want dat is gewoon wat clickbait. En daar hou ik zelf niet zo heel erg van. Het is in ieder geval een super drukke stad. En dat heb ik namelijk geïnstalleerd. Tot als we dadelijk echt de spoedrit hebben tot we echt ons moeten manoeuvreren door het verkeer. en ja, dat, dat vind ik wel erg leuk, alsof het continu spitsuur is, zeg maar. Dus uh, dat heb ik geïnstalleerd. Dat overal nog wat drukker is, waardoor het verkeer dus vaak files vormen. Of waardoor er vaak filevorming ontstaat. Deze video gaat in ieder geval niet lang zijn. Waarom niet? Omdat ik uh, gisteren dus echt gewoon twee uur van mijn tijd heb verspeeld aan continu opnames van een kwartier tot 20 minuten. Uh, die ik dan wel weg heb gegooid. En dus ik heb nu ook niet heel veel tijd. Dus ik heb besloten om gewoon dit op te nemen een kwartier lang misschien drie ritten dit was de eerste dan we zullen nu alleen maar spoedritjes pakken dan hoor en uh, dan ga ik eens kijken hoe het uh, eruit komt door de fix van wandeltjes, een hele kleine fix ik was er zelf nooit op gekomen maar goed wellicht dat hij het uh, wel mijn rennende engels is dus uh, we gaan nu in ieder geval retour naar de post maar ik neem aan dat we zometeen wel een melding krijgen en dat wordt sowieso een spoedmelding kijk eens hoe druk het hier nu is, dit was nooit hè? dat uh, beseft dat even ja nu we een melding we gaan gewoon aan, dan doen we die spoedrit. Ja. Ja, top. Mooie ruimte gemaakt. Achter die vrachtwagen zie je helemaal niks, ik zie iets oranjes of rood, ja. Nu moet ik even appen en rijden. Of ja, appen en rijden. Oké, okay, rustig naar links, want hier is het ook altijd druk met invoegen. zoveel mogelijk naar links rijden ik hoop dat jullie ook zien dat het veel drukker is dan normaal hè? en ik vind het super vet het is in ieder geval ik weet niet hoe de mod heet. het is gewoon het tekstbestand veranderen uh, als je als je het vindt ik zal zelf ook even naar zoeken als je steam hebt moet je niet de automatic installer pakken heb je geen steam uh, dan kun je de automatic installer pakken anders moet je gewoon het tekstbestand uh, veranderen en dat staat in de readme ik ga je niet draaien meer op de snelweg ik vind dat zo logisch of ja, dat ga ik wel doen, maar hier pas waar eigenlijk een beetje de snelweg stopt. Hier bij de stoplichten, bij de verkeerslichten. Dan kun je wel stellen dat dit geen snelweg meer is als er verkeerslichten zijn. En hier weer wel. wil even de parkeerplaats op mensen. Oh, die is hier. Ik hem meteen zo neer. We kunnen wel makkelijk wegrijden. Zo. Het is helemaal achter, maar je kunt niet met je al mee op het strand rijden. We gaan wel even rennen. Goedendag mevrouw. Ja, ik heb geen tijd. Ja, ik uh, krijg niet een appje. Ik word zo opgehaald voor iets. Dus ik doe dit even, dan stop ik de opname, zet ik mijn pc op stand-by en dan als ik terug ben, dan ga ik weer gewoon verder waar we gebleven. Oeh, dit is ernstig. Het leven is 18%. Hartslag is 33%, ademhaling is 10%. Dit is echt uh, cruciaal allemaal. Uh, dit is uh, een lage hartslag, een heel laag leven, om maar zo te noemen. De rest is wel redelijk goed. Sa oh, saturatie, 70% man. Dat moet minimaal boven de 94% zijn. We gaan heel snel respiratoire su support geven, dus zuurstof. Uh, misschien zelfs, uh, nou nee, ja, ik weet niet of ze bekend is. We gaan nog even kijken of hij of ergens mee bekend is voordat we medicatie gaan toedienen. Allergisch voor ibuprofen. Oké, okay. nou die gaan we niet toedienen dan. Oh, hij is overreden door een fietser. Dus dan gaan we trauma treatments doen. En wonden treatments. En dan gaan we nog een flink wat zullen geven. En andere medicatie voor, uh, wat hadden we net ook alweer? Ja, voor die hartslag en voor de saturatie en zo. Uh, goed, we gaan naar het ziekenhuis. Waar we A1 naartoe gaan. Leven is al iets gestegen. Hartslag is mooi gestegen, dat is toppie. Saturatie is ook flink gestegen, dat is fijn man. Collega, ik heb al het werk al gedaan, ook al ben jij de verpleegkundige. Het seems you forgot your patient. Ja, nee, die uh, zit in mijn ambu. Goed, ik zie jullie zometeen als wij gewoon, en jullie merken er niks van, na het ziekenhuis vertrekken. Daar ben ik weer en we gaan meteen A1 naar het ziekenhuis. Ik moet hier even opletten want we rijden hier opeens zo de snelweg op. Maar dat gaat goed. Links is het erg druk dus we gaan even rechts. Ja, dat zijn niet echt de richtlijnen natuurlijk. Maar de maan is uit. En zo zijn we aangekomen bij het ziekenhuis. En droppen wij onze patiënt hier samen af. Zo. Goed, is mijn verplichter ook weer erbij? Ja. En dan gaan wij uh, nog één melding doen. En ook hier zullen we die wel uh, meteen wel binnenkrijgen als we hier wegrijden. Ik heb net al even gekeken naar de opname die ik dus voordat ik deze rit maakte heb ge maakt en daar zat wel weer op het laatste moment en dat gaan jullie dus ook zien een tot ik achteruit rijden parkeerplaats op hebben jullie waarschijnlijk gezien tot ik opeens weer tot het beeld vast hing vooruit sprong en vanaf dat moment kwam de audio uh, niet meer uh, ging de audio niet meer goed lopen maar dat was een heel klein puntje en het, het valt niet op misschien als je ziet dat ik in het menu ben aan het scrollen tot ik eerder tot eerder het geluid of tot ik eerder scroll dan dat je het geluid hoort nu een persoon die is aangereden op een auto en dat is hier niet heel ver vandaan. Zo gaan we even heen. Um, in ieder geval uh, voor nu is het probleem dus niet verholpen, maar is deze opname wel nog te doen om te laten zien tot nu toe. Maar uh, ja, ik, ik zit er nog steeds mee. Ik vind het super jammer. En ik, ik heb zoveel zin om voor jullie op te nemen. En allemaal gave nieuwe auto's te laten zien. En dat soort shit allemaal. Maar het is niet leuk als jullie gewoon naar kut kwaliteit zitten te kijken. Omdat het, dat het niet werkt. En nu heb ik ook een beetje lag. Dat kan ook komen omdat ik natuurlijk al de hele tijd mijn pc aan heb staan. En dan wordt het allemaal wat warmer. En... Ik zet hem even zo neer. Een beetje vent off. En dan gaan we eens kijken. Goedendag, hoi, ja we gaan eens kijken meneer. De persoon aangereed door auto. de auto. Eerste ingreep hij ligt op de grond. Hij of eerste ja, hij ademt wel. knippert met zijn ogen. niet echt heel veel schade te zien aan de auto. Leven is niet goed, ademhaling, of hartslag is wel goed, een beetje verhoogd. Nou, het is niet uh, het is om je zorgen over te maken, ademhaling is 13 is goed, saturatie 90 is wat verlaagd. Uh, dus we gaan even beginnen met wat uh, dat. Nou, aangezien een auto is of een aanrijding is geweest, zullen we ook wel uh, wat wonden zien. Meerdere wonden, cruciale bloedingen en hij is een beetje slaperig, dus dan gaan we onder treatments uh, en pijn of medicatie geven. en dan gaan we deze meneer in verband met zijn cruciale bloedingen zo snel mogelijk naar de ambulance of in de ambulance leggen en uh, richting ziekenhuis gaan de politie zat ook wel te plaatsen moeten komen uh, om alles te onderzoeken, maar de auto is al weggereden. En die rijdt ook snelweg. Dus, uh... Ik leg achterin. Je ziet toch echt dat die versneller wel een beetje effect uh, geeft op, de, op het GTA-verkeer. Dat heb ik laatst al gezegd geloof ik, Als je hem op het goede moment aanzet, bijvoorbeeld in zo'n file. Stel nou ik zit hier en ik kan hier niet tegenstellen. Ik zit achter die gouden auto daar zo. Dan en dan zet je op het goede moment je versneller aan. Dan, dan gaat hij wat naar voren rijden. Anders blijft hij staan hoor. Totdat het groen licht wordt. Als die Mercedes nou een... Ja, keurig. Wit de auto nou blijft staan. Ja, goed opgelost, moet je alleen niet weer naar voren gaan rijden, links vrij, rechts vrij. Oh en mevrouw. Ja. Zo, dan zet ik hem hier neer. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En uh, tot het uh, niet een hele erge ramp is om uh, daarna te kijken. En dan zie ik jullie graag over een paar dagen of over een paar weken of nooit meer. Ja, ik. Uh, uh, ik, ik ga mijn best doen uh, om het te fixen en het zo leuk mogelijk voor jullie te maken. Uh, maar het, het speelt allemaal niet echt mee in mijn humeur. Dus uh,